Ontspannen zittend uh, op de stoel. Uh, de volgende persoon. Wie is dat? Uh, ik ben uh, Frank Olijven, 33 uh, jaar en uh, woon in Zwolle. In Zwolle. Uh, je hebt een uh, rijke voetbalcarrière gehad. Uh, die onder andere begon bij Ajax volgens mij, of niet? Ja, klopt. Uh, jeugd bij Ajax zitten. Uh, toen ben ik. Uh, Hoe lang? Hoe lang? Uh, elf jaar. Elf jaar. Ja. Noem eens wat uh, spelers op met wie je hebt uh, samengespeeld. Uh, ja, noem wat spelers op. Uh, Anita, Blind, uh, Sim de Jong, Putner, al de wereld. Uh, ja, dat zijn wel een beetje jongens uit mijn lichting inderdaad. Uh, ja. Leuk, mooi. En uh, uh, daarna? Daarna uh, FC Groningen. Uh, daar heb ik twee jaar gespeeld. Uh, onder andere ook met Stef. Uh, toen ben ik uh, naar uh, F6 Volle toen nog gegaan. Uh, daar heb ik drie jaar gespeeld, uh, vier jaar Emma daarna, uh, een half jaar Amerika, tweeënhalf jaar de Graafschap, uh, twee jaar Spakenburg en nu hier. Oké, okay. en uh, jij hoopt natuurlijk de, met jouw routine om, om de ploeg op sleeptouw uh, te nemen. Uh, ja, onder andere, ja. ja klopt, ja. ja. En uh, vind je dat dat lukt tot, uh, tot nog toe? Uh, ja, nou ja, we zijn natuurlijk pas één wedstrijd echt onderweg natuurlijk. We hebben een, uh, we hebben een voorbereiding gehad waarin uh, ja, het misschien wel een beetje zoekende was nog naar uh, uh, ja, wie gaan de Spelen, uh, wie zijn er op dat moment uh, uh, Aanwezig, want jongens hebben natuurlijk een hartstikke lang zoom vorig jaar gehad uh, met een hele korte vakantie. Uh, waardoor het begrijpelijk was dat sommige jongens wat later uh, ja, zijn aangesloten. Uh, dus ja, dat was een beetje zoekende. Uh, maar, uh, maar ik denk dat het steeds meer lijnen komt. Hè. Ja, en uh, het, het wordt dan een enorme strijd op dat uh, middenveld. Hè, want we, we hebben nogal wat middenvelders en ook nog creatieve middenvelders ook. Want ja, straks gaan Maarten en Erren voes. die gaan natuurlijk richting middenveld, want in, op hun posities komen er ook weer anderen. Dat wordt nog wat eh, Ja, nou ja ik, denk dat, uh, ik denk dat de concurrentie alleen maar goed is. Uh, dat was volgens mij, um, ja, vorig jaar was dat uh, hier wat minder het geval. Volgens mij uh, helemaal tegen het einde van het seizoen uh, uh, ja, was de selectie wel heel erg uitgedund. Uh, nou ja, het is nu goed dat er concurrentie is. Qua coaching uh, kun jij natuurlijk wel enorm veel betekenen voor die jonge jongens. Uh, ja, dat denk ik wel. Ja. Ja. Ja. En dat vind je ook leuk? Ja, absoluut. Ja. Nee, zeker. Ik, ben, uh, ja, ik ben zeker altijd bezig uh, met het neerzetten, het coachen en, en, en, uh, en, uh, ja, en gewoon voor zorgen dat uh, ja, iedereen op de juiste positie staat. Uh. En Proberen wat meer uh, diepte in het spel uh, te brengen bij DVS, want dat mankeert er nog wel eens uh, een beetje aan. Hè? Het positiespel is fantastisch, uh, zo nu en dan. Denk ik, oh wat is dit lekker! Dit is echt een topvloeg, maar dan uh, zie je de uitslag en dan uh, staat er gewoon 0-0 op het bord. Ja, ja, ja, nou ja, ik denk wel dat we genoeg kansen krijgen. In ieder geval, uh, als je afgelopen wedstrijd ook ziet, uh, nou ja, voor mij hebben we zeker weer, uh, weer drie, vier, vijf hele goede kansen gekregen, dus. Uh, ja, laten we het houden op, op, op, op nog een klein beetje scherpte. Zeker. Hey, uh, we wensen je heel veel uh, succes. Natuurlijk allereerst uh, zaterdag, Sparta Nijkerk. Uh, daarna ook, uh, volgen er ook nog uh, diverse uh, duels waarvan je gaat smullen. Dovo, VVOG. Ja, heerlijk, heerlijk, heerlijk. Een heel goed uh, seizoen gewenst uh, namens DVS-TV en de supporters, Frank. Dank u wel.